Yep, yep. Jos, oh my god. Jos, je kan erin, je kan in de base. Je kan in de fucking base. Wacht, ze zijn redable. Wacht, zijn ze Wat? Ze zijn redable! Jos, ze zijn redable! Ze zijn redable! Yo, zijn redable. <laughs> Yo kijkers van It's Vloedje Games. Welkom bij een nieuwe video. In deze video hebben we even met de faction Fucking beestjes gerust En veel plezier met kijken, doei! Vergeet niet te liken, 50 likes en abonneer als je niet hebt gedaan Het is moet je deel abonneren en van de video Doe aan! Doe je belletje Doe belletje aan! Ik denk dat ik bij een beetje. Yo, we zitten nog steeds fucking booty te chasen, wat doen jullie met zo'n avatar? Oh nee, is dit een beest? Nee, ja, dit is een beest. Oh, hier. Oh my, ja, oké, okay, ik ga Wacht, ik moet even deze vers. Ik kan niet Help me, help me Pike. Ja, kom eraan. Echt een toxic base. Ja, hier nee. Kom maar. Ik moet even cappen, ik heb nog steeds. 7... Yo, yo, top, help, me, help me, help me, help me dan. Oh my god. Ja, ik ben in uw Superlacht man. Lekker, ik ga. Ik stik de fences. Let ja, op, kijk ook in onze rug, want daar komen ze voor. Ja, ja, hij is geproblokt. Hij is geproblokt. Nice. Hij zit op je ik Ga volledig op, De booty. De appel heeft zichzelf opgevakt. Ik word best wel eerder, hoor. Ja, ik ook. Ik heb wel geen bard meer. Hou die andere erbij, hou die. Oh, jammer. Oh, oh, nee, ik ben één. Oh, ik kan er nog uit. Nee, oh, ik kan er oh, niet meer nee, uit. Ik kan niet meer. kan oh, iemand gaan barden? Heeft iemand bard? Heeft, ik heb geen bard. Ik ben gedopt. Ja. Ik heb ook geen bard. Sorry jongen. Fitcht, fitcht. Fuck you man. Ja, ik ga weer wachten tot als ik alles kan. Of is dat niet slim? Boys, je kan erin, je kan erin, je kan erin, je kan erin, je kan erin, je kan erin. Ik herhand, ik kan erin. Waar waar waar waar? Waar wij nu zijn? Eh, zout dat Corner, zout dat Corner. Hoe kunnen we erin? Hoe kunnen we erin? De vent zijn gewoon eenmaal open. Oh Fenskets my god. Oké, okay. Amy, ik ga switchen, hè, okay? heel snel. Waar gaat hij heen? Ja, boerie. Ja, boerie. Ja, ja, er zijn appels erin? Oh, hoe is het? Eigen ja. Hij gebeurt. Hij gebeurt blokt door zijn fucking eigen beest. Pas op. Ja, lekker. Oh mijn god, oh, god. Oh, probeer alles in die corner. Ja, hier ja, in ja, ja. perfect. Hier in die ik ben in. Iemand Ik ook. Ik ook. Ik kan er gewoon inlopen of niet? Ja, ik kan gewoon. Nee. Oh mijn god. Is o oh. maar oh, hij heeft geluk Je kan er één purlen. Oh, van mij van. Port port. Ja. Ik weet niet of je die nog op je hebt. Nee, nee. Uh, 127. Dat haal je nog wel. Oké, okay, uh, ze, gaan, ze gaan hem raad. Oh, je hebt hem. Nice. Perfect. Yeah. Oh, mijn helm is 38, 37. Ik ga poppen. Oké, okay, ik ga mijn uit zo uitdoen. Oh. Ja, is goed. We houden het hier vol. Of gaan we even homen, jongens. Nu zeggen, iemand het. Weg. Oh. kom op. Oh ja, ga maar even homen, ga maar even homen. Ja, te laat, denk ik. Nee, nog getagd worden. We gaan er waarschijnlijk allemaal dood. Zo. Oh, ik vind hem dat zo niet. Zijn jullie dat nou het even of niet? Oké, okay, niet doen dan. Oh. Ze zijn 2DTR. No way dat ze gaan pushen. Oké. Okay. We kunnen er echt... We kunnen er zo makkelijk in Oké. Op de volgende keer als je opent, gaan we erin, oké? Okay? Ik ben niet zo snel. Ja, ik ben erin. Ja, ik ben er niet in. Joost, ook of niet? Ja, Jos is er ook in. Ja, Joost is er ook in. Earth. Pas op, oh, Amy. Op, is Amy, pak. Amy, pak. Je kan het, Amy. Blijf gappen op het... 6 P. Je kan het, oké? Joost, ik kom bij jou. Oké, we hebben één. Oh, let's go, Jos. Eén DDR. Ja, vat... ik ben bijna dood. Ja, ben dood. Blijf bij we deze fences fighten. Ja, uh, yeah, ik ben in combat. Hoeveel gappers heb je nog? 25 Oké, okay, daar kan je het volhouden. Ik heb al bij 6 HP ofzo, zo, oké. Okay? Er zijn mensen bij Amsterdammers bij een beest. mee dit nou? is bij een beest. Maakt niet uit, maakt niet uit. Oh! Jos! Hij zit hierin. Ja, kijk uit, hè. Als jullie een leuke hebben gemaakt. Ja, ze nu reden hebben gemaakt. Gaan we zo snel mogelijk up? Dan zijn we weer weg. Ik ben in. We kunnen in. Oh, die ring. Daar moet ik echt voor worden. Uh. Hey, WTF, wat, van wat van voor toren is dit dan? Nee. Oké, okay, Jos moet ik helpen. Ben jij het voor mij? Ja hoor. Een... Ah. Ja, uh, ze hebben strengt, ze hebben streng. Jos, help. ja, thanks. Oh my god. Er staat iemand bij de base. Oké, Jos, oh my god. Jos, je kan erin. Je kan in de base. Je kan in de fucking base. Wacht, ze zijn redable. Wacht, zijn ze redable? Wat? Ze zijn Redbull? Jos, ze zijn redable! Ze zijn Redbull? Lekker. Wat is er gebeurd? Ja! Poedie heeft het gefakt. Poedie is doodgaan! Let's go. Oh. Jos, ze moet hier wel weg. Ja. Escape ja, want daar heb je heel andere, uh, heel. fucking... Waarom heel gaan ze op mij, bro? Fuck deze bro, dit is een hele fucking base readable. Ga gewoon naar ons base. Ik ben uit, ik ben uit. Is Joost ook Nee. Ik heb geen ja, idee. Joost de als je niet zee bent. Daar is niet zee. We hebben Lovani getropt. <laughs> Gekilled? Ja. Nee getropt? What the fuck? Let's niet, maar... Yo, hoop ik heb je genoten van de video. Dit was trouwens best wel een oude clip. Een van de oudste clips die ik nog had op mijn PC. Maar uh, ik vond het wel een toffe base rate. Dus daarom heb ik hem nog eens geüpload. Ik ben nu zeg maar zoveel mogelijk clips aan het uploaden. Voordat de map helemaal dead is. Dus uh, ja, jullie gaan waarschijnlijk heel veel van mijn uploads zien. Ook heb ik nu iets in drie weken in lockdown. Dus heb ik iets van vijf weken vakantie. Dat is best wel chill. Dus ik ga proberen dagelijks of om de dag te uploaden. Bij de 60 likes upload ik al mijn packs. Of ja, de packs die ik gebruik in mijn friske video's. Dus zorg ook zeker even dat je liked en dat je deze video deelt. Want zo komen we er sneller bij die likes, etc. Dus als je mijn packs wilt hebben, dan uh, ja, moet je gewoon even de video liken. Als je nog niet hebt geabonneerd, doe het even zeker. In je geval moet je de-abonneren. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Doei!